Voor kinderen is wetenschap dikwijls nog iets dat ver van hun bed staat. En vonden wij dit ook heel laagdrempelig om op een speelse manier toch met onderzoek bezig te zijn. En we hebben vaak kinderen ook horen zeggen van, oh ik ben een onderzoeker. Ik vond dat we leuk dat dat gebruikt wordt voor een groot project en dat wij daar aan kunnen helpen. Door dit mee te doen, kunnen we er eigenlijk voor zorgen dat daar misschien iets aan gaat gebeuren en dat zij zelf ook iets kunnen doen.